Hallo, ik ben Brecht, ik ben 14 jaar en, en mijn hobby is bijenholen. Uh, omdat mijn papa daarmee bezig was uh, en omdat ik dat wel leuk vond om uh, mee te doen. Wat vinden uw vrienden van, daarvan dat je dat doet? Oh, ze vinden dat wel leuk en ze maken er ook wel een beetje grapjes over. En zo. Ze geven me dan zo bijnaam en zo van een beetje en zo, en ja. <laughs> en wat is eigenlijk het moeilijkste bij je hobby? Um, om het te, te combineren met school en mijn andere hobby's. Uh, omdat zoveel tijd vraagt ook en zo. En op school ook mijn ouders willen dat goede punten gaan en zo. En ja. ja. Uh, om uh, ratten in te waffelen gebruiken we een, uh, een soort uh, ja, toestelletje waarmee we een uh, ijzerdraadje warm maken. En daarmee de waswaffels insmelten in de ratten. Uh, en zo kunnen we de ratten inwaffelen om in de kast te steken. En is het ook beter om de honing uit de kasten te halen, zodat we niet heel de korf moeten vernietigen uh, ja, om honing te kunnen krijgen. Dus we hebben eerst uh, de honing uh, dus getoond waar dat zat. Dan hebben we de koningin gezacht met het rode stipje. Uh, en dan heb ik een beetje broed getoond, uh, dus die de bijen... Dus allemaal mooi dicht doen dat er nieuwe bijen uitkomen. Dus bevruchtbroed voor werksters en onbevruchtbroed voor dullen. De roker gebruiken we om de bijen te kalmeren. Dus er zit daar ook in met gewoon gedroogde lavendel. En als je daarmee op de bijen blaast, dan gaan de bijen een beetje naar beneden en zuigen ze zich vol nectar, zodat ze niet meer rond je hoofd hangen. Dan in de zomer uh, slingeren we de honing. Uh, dus je hebt een motortje met een soort stang eraan. Uh, met allemaal kooitjes waar je de raten kunt insteken. Uh, en dat begint rond te draaien en door de middelpunt vliegende kracht uh, vliegt de honing tegen de zijkant van de ton en drukt naar beneden. En zo kan je het verzamelen. Uh, en in de vroege, ah, op het laatste van de zomer uh, geven we dan een beetje suiker bij voor, om te compenseren dat we zoveel honing uitgehaald hebben. Maar het is belangrijk dat de bijen de planten bestuiven, want zonder bijen zou deze wereld uh, niet zo goed meer draaien en zo. Want we zouden geen fruit hebben, we zouden niet zoveel groenten meer hebben. Uh, ja. Het is niet echt alleen belangrijk voor de honing, maar ook voor de bestuiving. Als je in de tuin een vergeten hoekje hebt, kun je bloemenzaad kopen uh, en dat inzaaien met bloemenzaad, uh, zodat de bijen ook uh, meer bloemen hebben uh, ja, voor, om zich voor te planten enzo. Ja. En uh, wat is eigenlijk het leukste moment voor u bij het bij je houden? En als u dan op het einde, als alle honing geslingerd is, ziet dat, dat als u zoveel ervoor gewerkt hebt, dat dat toch iets oplevert.